De hoes, de hoes bestaat ja, vijf jaar! Alluded, ja, vijf jaar! We zijn in 2014 begonnen met een eerste was vijf maanden. maar ik heb hier beeld in de stad. We zijn nog steeds op de vrienden, maar we zijn dat ze niet opleven omdat het kleine. Dus wel ah, ja. We zijn er alleen maar hopen op, op, maar op een stuk verstandig. <tie> <tie> als je me eerste nog niet dan misschien pas dan eh ah ne pilote het